De echo van Elisabeth. Een zware novemberstorm tijst de dijken van de Grote Waard. Lang houden ze stand, maar uiteindelijk breken ze en krijgt het water vrij spel. Het is 19 november 1421, de naamdag van Sint Elisabeth. Na die nacht verandert een rijk landbouwgebied in een binnenzee met een lappendeken aan eilandjes. Wat hier gebeurd is, is dat uh, het hele gebied tot in de 16e eeuw gewoon onder water heeft gestaan. Een soort gorse gebied. Geen, geen zee, geen binnenzee, dat moet je allemaal echt heel anders zien. Een vrij rustig gebied, maar wel met water en eb en vloed. En uh, afzetting van klei en zand. En dat betekent dat dus die, die, die dorpjes die daar lagen, ja, die liggen dus nu ongeveer 2 meter onder het maaiveld. En daar zien we uh, met het blote oog eigenlijk helemaal niets meer van. 600 jaar later is het grootste deel natuurgebied. De rest is ingepolderd. Eén van die polders is Nieuw Bonaventura, op steenworp afstand van Strijen, een dorp in de Hoekse Waard. Archeoloog Jeroen Ras vertelt over de schatten die hier in de bodem liggen. Misschien is het leuk om heel even terug te gaan naar 1940. Ik heb hier een, uh, een boekje dat heet Het Vrije Strijen, geschreven door meneer De Groot in de jaren 20. En daar uh, staat in dat... Bij het verbeteren van enige watergangen in de buurt van de Lange Dam in Nieuw-Bonaventura werd omstreeks 1940 een gehele verzameling doodkisten ontdekt. De mogelijkheid bestaat zeer wel dat dit Wede is geweest. En dat is interessant, want we zijn natuurlijk eigenlijk nu op zoek naar de verdronken dorpen die in 1421 ten onder zijn gegaan. En de twee namen die dan eigenlijk bij heel veel mensen onmiddellijk naar boven komen, dat is Wede of Weda en Broek. Het verhaal is dus dat, dat de twee klokken uh, uit Broek uh, zijn gehaald. Twee 14e-eeuwse kerkklokken, Waarvan de eentje in strijden hangt. Althans, hing. Hij, staat, uh, hij heeft een scheur, dus hij staat tegenwoordig uh, in de hal van het Salvatori. Maar dat is een 14e-eeuwse klok. En er hangt de eentje in Silashoek. Alleen wat daar weer tegenspreekt, dat is dat volgens mij op de klok staat Weden. Uh, dus ja, waarom zou die dan uit Broek uh, komen? En... Uh, wat ook gek is, dat is dat st strijden dan in de 15e eeuw, terwijl strijden toen, uh, nou, dat was daar niet slecht toe voor, en dat was een, dat was een heel machtig, hele machtige bestuursplaats uh, met een hoog welvaartsniveau, uh, ja, waarom zij een tweedehands klokken uit de kerk van Weden uh, zouden moeten uh, willen hebben. Dus dat zijn ook dingen dat je denkt, ja, dat, dat is een verhaal dat wordt dan altijd verteld, ja. en hou me ten goede, het kan ook gewoon waar zijn, hè? maar het is altijd heel erg goed om je ook ...af te vragen van, maar kan het ook niet anders zijn? Inmiddels heeft ook Chris van Ballengooien zich bij ons gevoegd. Hij is van het museum Het Oude Land van Strijen... ...en samen gaan we naar het kerkje van Silla's Hoe zou die oude klok na 600 jaar klinken? Maar eerst vertelt Koster Peter van Strijen iets over de geschiedenis van zijn kerk. Uit welk jaar is het kerkje? De huidige vorm, 1838. En daarvoor heeft er ook al een kerk gestaan... Ze zeggen 1600, want het predikantenbord begint in 1611, dus toen moet er al een kerk geweest zijn. En die was nog groter dan deze, want de Keizersdijk is ooit gerenoveerd. En toen bij die renovatie kwamen ze oude brokstukken tegen van een vroegere kerk. Dus die heeft meer naar de dijk toe gestaan. in drie fases gerestaureerd. In 1990 het dak en de ramen. En toen in 1995 de toren, dat is wel bijzonder dat de toren dus van de kerkelijke gemeente is. En niet zoals meestal van de burgerlijke gemeente. Andere kerktorens in Nederland, bij mijn weten, die zijn toch naar de gemeente gegaan tijdens de napoleontische ja, tijd. Ik, ik weet niet, uh, toen wisten ze zeker niet van het bestaan van Sjilf Soek. <laughs> dus dan zitten we nog met het raadsel van de toren. Hoe zit dat? Bijna door heel Nederland heen zijn alle torens, die zijn van de... Van de burgerlijke gemeente. En de reden daarvoor was, ze moesten altijd vragen aan de kerkbestuur om de klokken te luiden als er iets aan de hand was. En om dat in eigen hand te hebben, hebben ze tijd alle klokken, alle kerktorens, hebben ze voor zichzelf gehouden. Die zijn naar de gemeente toegegaan. Ja. Alleen Sillenshoek, ja, het is toch een heel ander verhaal, want die toren van Sillenshoek, die zat eigenlijk bovenop het schip van de kerk. En vermoedelijk is dat de reden dat hij bij de kerk hoort. Dat hij nooit naar de burgerlijke gemeente gegaan is. Dus die blijft echt bij, bij de kerkelijke gemeente. Het nadeel daarvan is dat ze hem zelf moet onderhouden. Het is zelfs bij koninklijk besluit van juni 1823 vastgesteld dat het niet aan de burgerlijke gemeente behoort. Nou, ik ben benieuwd hoe die klinkt, hoe de Elisabethsvloed klinkt. <laughs> nou, Dan gaan we eens naar boven en dan gaan we dat eens even beluisteren. Dit is het uurwerk natuurlijk. Dat, uh... ja. Ik denk dat, we, dat jullie dan samen eens maar naar boven moeten gaan. Ja, als je de, die, die, die bel wil zien, dan, dan, dan zou je nog een trapje ogen moeten. Dan gaan we nog een trapje ogen. Het wordt meer een laddertje. Ja, het begon met een uh, mooie trap, maar nu uh, hebben we een laddertje. Uh, het wordt steeds minder hoor. In 1942 hebben de Duitsers uh, heel veel klokken weggehaald in, in de omgeving. En op een gegeven moment hadden ze 330 klokken die naar Duitsland gevoerd moesten worden. Om omgesmolten te worden voor, voor de oorlogsindustrie. Om daar wapentuig van te maken. Want het zijn allemaal bronzenklokken en dat ja. is mooi materiaal ja. voor kanonnen. Ja, daar maakten ze kanonnen van en, en dergelijke dingen meer. Maar de schipper, de schipper was meneer Van Dijk uit Dordrecht. Die, die had er helemaal geen zin in om voor de Duitsers te gaan varen. Die is niet op een boot gegaan. Toen hebben de Duitsers een andere kapitein op die boot neergezet. En die was niet, eigenlijk niet capabel om te varen. En toen op het IJsselmeer is die gedronken. Heel de boot naar beneden gegaan. Ja. Dus met, met klokken verdronken. al klokkenal. Met klokken al gedronken. die 330 klokken. Die zaten erin, een hele last natuurlijk. En die zijn beneden gebleven. En uh, na de oorlog hebben ze ze weer naar boven gehaald. En toen zijn ze gekomen naar, uh, naar Strijden. Doen. Ja. En waar was dat? Toevallig? Het IJsselmeer. Ze zeggen vlak bij maar nou, precies dat weet ik ook niet uh, de locatie. Meer. En al die klokken hebben ze toen weer eruit gevist? Ja, alle klokken zijn weer teruggekomen naar uh, de oorspronkelijke eigenaars. Dus dat, dat, is, dat is na de oorlog weer gebeurd natuurlijk. Ja, dus die heeft twee keer uh, het water overleefd. Twee keer een, een watersnood uh, overleefd. Ja, bijzonder, ja. bijzonder verhaal. Ja. Zijn er in de buurt nog andere klokken dat jij weet uh, uit die verzameling van 330? Nee, nee, ik heb hem wel eens meer afgevraagd van die 330. Moeten er natuurlijk, ik neem aan van de andere plaatsen die misschien ook wel weggevoerd zijn, maar uh, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Nee. nee. Ik weet alleen dat uh, deze klokken wel die reis gemaakt hebben, heen en weer. En dat ze weer bij het oorspronkelijke eigenaar teruggekomen zijn. We staan hier bij een van de twee klokken die de Sint Elisabeth Vloed hebben overleefd. In het gebouw Salvatori in Strijden. Hij staat tentoongesteld en hangt niet in de toren. Dat is op zich al verwonderlijk. Deze is gescheurd de en die is in 1982 vervangen door een replica die in de Lambertuskerk hangt. Dus dit is gewoon eigenlijk een defecte klok. Voor Lambertus en dan het jaartal, 1388, O glorievolle koning, kom met vrede. Mijn naam is Lambertus, IJsbout Asten, repliceerde mij in het jaar 1982. Dat is de maker uit het naam. Je hebt de klok gemaakt. Deze, deze twee klokken die, die hebben natuurlijk een gigantische reis gemaakt en die hebben van, van heel veel water gehad. Ze zijn in 1421 in Broek verdronken en het plaatsje Broek is eigenlijk nooit meer boven water gekomen, maar de klokken uit Broek die zijn wel gered. Waar ligt het dorpje Broek? Voor het antwoord op die grote vraag gaan we terug naar de polder. Dus ja, wat weten we? We hebben een, een, een hele waarschijnlijke locatie van een van die dorpen. Nou, als je dat combineert met die, uh, met die historische bronnen, ja, dan wordt het toch wel behoorlijk aannemelijk dat je hier te maken hebt uh, met het dorpje Weden en niet met het dorpje Broek. Ondanks dat dus die... Die, uh, die weg loopt daar. ...de weg daar dan weer ligt... Uh, en hoe ik dat moet duiden, dat weet ik niet. Dat is lastig. Je moet je sowieso bedenken, uh, die, die polder is in 15, uh, ik geloof 1593 opnieuw Nieuw Bonaventura... Uh, hebben ze die weer ingepolderd. En toen zijn ze natuurlijk pas die wegen gaan aanleggen die wij nu kennen. Ja. En ja, god, ze zullen er misschien... een, een Misschien bedoel, werd er met dat broek weer heel wat anders bedoeld. Uh, misschien was het van Heer C. Van nou, dat, dat weet je gewoon allemaal niet. Nee, misschien heette er iemand broek. Dat zou, dat, de, de, de, de Romeinse weg in mijn land Hoe vaak ik daarover bevraagd ben. Van ja, dat is dan toch een Romeinse weg. Ja, dat is een Romeinse weg. Ja, nou nee, er, er was iemand die heette zo. En daar is die weg ooit naar genoemd. Dus Je kunt eigenlijk alle kanten op, het is, maar het is wel verwarrend, omdat iedereen natuurlijk, ja, die, die meldingen waren bekend, nou dan zal dat wel broek zijn. Heel veel mensen denken dat bij zo'n overstroming dat er dan een soort gigantische uh, vloedgolf komt. Ja, een Tsunami zouden we nu zeggen. Nou ongeveer, en dat zo'n dorp dan in één klap, helemaal platgeslagen weg, iedereen dood en uh, einde verhaal. Maar dat beeld moet toch wel heel erg genuanceerd worden. Wat gebeurde was, het kwam onder water te staan. Mensen raakten hun omliggende land kwijt. Mensen raakten hun, hun in principe hun woonplaats kwijt. Uh, ze moesten echt weg, want ze konden daar, dat, dat, dat waren vaak terpdorpjes. Uh, dus dat waren dan dorpjes die bestonden dan uit een aantal opgeworpen heuveltjes waar ze op, uh, op woonden. Uh, maar dat ging dan niet meer. Dus ze moesten hun hel elders zoeken. Zoveel mogelijk meenemen. Wat ze nog mee konden nemen, natuurlijk. Uh, er zijn zelfs wel verhalen bekend. dat mensen met bootjes. Uh, de, de huizen gingen afbreken. omdat ja, die bakstenen. Die, dat kon je verkopen. Dat was geld. Dus dat was handig. Wat je daarbij. je ook bij, bij moet bedenken. dat is dat Broek. daar zat een sluizensysteem. En een van de redenen. dat die grote waard is ondergekomen. onder water komen te staan. in 1421. was dat die sluizen. Uh, dat die. Uh, de, de stormvloed niet hebben kunnen keren. Dus die sluizen zijn eruit geknald. En uh, dat dorpje Broek heeft. Dat ik, als we het dan gaan hebben over van God. waar zijn dan slachtoffers gevallen? Dan ga ik ervan uit dat. dat geweld bij zo'n dijk. met die sluizen die eruit knallen. Uh, ja, daar kan ik me wel bij voorstellen dat ik denk dat, dat, je, dan, dat je dan ook echt slachtoffers krijgt. Alleen de, uh, de logica. Uh, de, de, als je zo'n terpdorp hebt. Daar kan, nooit, daar kan nooit een sluizensysteem. Nee, ik wou zeggen, er is geen dijk te zien daar. Dus, uh, is het eigenlijk heel waarschijnlijk omdat ook heel de historische bronnen ook wel in de richting van uh, de, waar, waar nu ongeveer de steenplaats ligt. Maar waarschijnlijk is het daar nog wel oostelijk van hoor. Uh, maar in ieder geval, daar heb je nog een gedeelte van die oude 13e eeuwse waarddijk. En ja dan ga je toch denken van, ja god, als je dan moet kiezen... Dan denk ik dat het voor de hand ligt dat je dan broek eerder, veel eerder daar positioneert dan uh, bij ons prachtige terpachtige dorp. Welke vreselijke rampen treffen u, O oh Nederland? Zo klinkt het begin van een lied over de Sint-Elizabethsvloed. Het staat in de bundel Vaderlandse Gezangen voor de Nederlandse Jeugd. Een liedbundel uit 1786 van Frans van Aken. Schoolmeester te lijden. Welke vreselijke rampen treffen u? Een sterke storm uit het noordwesten joeg het water tegen de dijken met zulk een geweld dat de ganse Zuid-Hollandse Waard onderliep. En wel 72 dorpen verdronken, van welke meer dan twintig onder de vloed begraven bleven omdat de binnenlandse beroerten niet toelieten deze schone landouwen geheel te beversen. Een groot getal mensen verloor er het leven bij. En de schade was zo groot dat vele voornamen en zelfs adellijke lieden hun brood of buitenslands zoeken of hier bedelen moesten. Men zegt dat de stad Dordrecht... Met het stuk lands waarop ze staat. toen van het vastland van Zuid-Holland afgerukt geworden is. Het is een van de rampliederen uit het repertoire van Camerata Trajectina. Een ensemble dat Nederlandse muziek uit de geschiedenis weer tot leven brengt. Nico van der Meel is een van de vier vaste muzikanten. Het is een lied dat gaat over het jaar 1421. En dat staat in die tijd kennelijk te boek als. Een, als het, een heel groot rampjaar. En voor het eerst is dat. Um, want dan is er... niet alleen die Sint Elisabethsvloed, maar ook... een hele grote brand in Amsterdam. Die begint bij de Nieuwe Kerk en die de hele Kalverstraat doortrekt... en uh, alle gebouwen zo ongeveer uh, vernietigt. Um, die melodie, ja dat is... een liedje uit die tijd. Ik heb reden om te klagen... Uh, he, ...is dat het oorspronkelijke uh, liedje. En uh, men zal ongetwijfeld uh, uh, die melodie gekend hebben. Het lied over de Elisabethsvloed staat op... ...Treur Nederland, rampliederen door de eeuwen heen. Een cd met liederen die hoogleraar Lotte Jensen verzamelde... ...tijdens haar onderzoek over verwerking van rampen in de volkscultuur. Er staat zelfs een lied over corona op de cd... Zij onderzocht dus met een groep hoe het, hoe het in de kunsten uh, ge, uh, gebeurd is, in de literatuur. Zij komt zelf uit de literatuurhoek. En uh, daarbij viel op dat er ook liederen waren. En ja, als er nou liederen zijn, ja, dan is het toch ook wel verstandig om ze niet alleen maar qua tekst te lezen, maar ook tot klinken te brengen. Het eerste lied stamt zo uit begin van de 17e eeuw. En dan heb je natuurlijk een heel ander instrumentarium dan 1953 bijvoorbeeld, waar we ook twee uh, liederen over zingen. En we hebben zelfs ook opdracht gegeven tot het schrijven van een stuk over de corona, wat mensen daarin uh, in beleven. Nou, een tekst van uh, Esther Naomi Perquin, de voormalig dichteres van Des Vaderlands. En uh, de muziek van Willem Wander van Nieuwkerk. Het is gek genoeg met het oude instrumentarium. Dus met, met, met bokfluit, een oude, oude, echte oude harp, luid en gamba. Nou ja, het is een, een, een, een bijzonder, heel bijzonder nummer geworden. Na 600 jaar heeft de bodem nog niet veel prijs gegeven over de geschiedenis van de Elisabethsvloed. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor de archeologen. Nou, misschien dat, dat, dat er mensen zijn die denken van joh, zouden we daar niet eens wat mee moeten doen? Zouden we het niet zichtbaar moeten maken? Zouden we het niet op de kaart, letterlijk op de kaart moeten zetten? Waar zou je dan beginnen? Ja, dan zou je toch wel zo'n zo cluster met van die uh, witte bolletjes, uh, daar zou je dan eens een mooie uh, op opzetten en zeggen van joh, laten we nou eens gaan kijken wat hebben we nou eigenlijk echt. Zolang we niet weten dat het er zit, is het heel kwetsbaar. Dus waar ik voor zou willen pleiten is van maak het op de een of andere manier zichtbaar. Maak het beleefbaar. Zorg ervoor dat het een stuk veiliger wordt. Uh, dat niet ineens uh, iemand daar een hele grote sloot dwars doorheen graaft. Zonder dat hij, met met, ook niet met kwade bedoelingen hoor, maar het, dat soort dingen gebeuren gewoon. Hè? Uh, dat moet je zien te voorkomen. Maar wees nou eens een keer, wees trots op je verleden. Doe er wat mee. Draag het uit. Je hebt, je hebt echt goud in de handen.